Volgens mij gaan jullie allemaal meelopen, of niet? Ja. Zeker! En allemaal op de 30? Ja. 50. Zijn er ook van de 50? Nee, Nee, we lopen allemaal 30. Oh, allemaal 30. En allemaal voor de eerste keer? Ja. Wow, zoveel tegelijk. Allemaal alle 100. Hoeveel kinderen hebben we hier. Maar dan reken ik ook op dat jullie het allemaal uitlopen. Dat je het allemaal gaat halen. Ja, hebben jullie goed getraind? Ja. Nee. Yes. En geen blaren van de week, hè? Ja. Oké, okay. ik zie dat hier nog een vraag is. Wat houdt een marsleider zijn precies in? Ja, mensen denken wel eens dat ik dan helemaal voorop moet lopen met de vlag in mijn hand. En dat alle wandelaars erachteraan lopen. Maar dat doe ik niet hoor, want dat vind ik veel te ver. Ik heb ook niet getraind. Dus ik moet eigenlijk goed opletten dat het allemaal goed gaat met jullie onderweg. Ja, hartstikke simpel hè. Ja. Eigenlijk is de marsleider zeg maar de burgemeester van de Vierdaagse. Dat kan je ook zeggen. van. Ja soort van? We hebben hier nog een vraag. Is het moeilijk om marsleider te zijn? Nee, dat kan iedereen. Iedereen kan marsleider zijn, want je hoeft maar één ding te doen. Je moet ontzettend veel houden van de Vierdaagse. Oh. Kan jullie allemaal marsleider worden later. Hoe lang, hoe lang bent u al marsleider? Al negen jaar. Oké. Okay. Um, dus dit is, dit is het negende jaar? Dit is het negende jaar. En nu de honderdste keer. Uh, hoe, hoe speciaal is dat voor u? Ja, dat is zo heel erg speciaal, want we hebben wel 99 Vierdaagsters gehad. Maar jullie zijn er allemaal bij dat het de ene echte keer is dat het de honderdste is. En dat is zo'n groot feest, maar dat ga je onderweg wel merken. Um, wat vindt u ervan dat er zoveel kinderen meelopen? Dat vind ik hartstikke goed. En volgend jaar moeten het er nog meer worden. Gaan we daarvoor zorgen? Daar gaan we allemaal voor zorgen. Oké, okay. vraag... Heeft u ooit al meegedaan aan de Vidaagse? Of ik ooit meegedaan heb in de Vierdaagse? Nou, ik zal je vertellen: toen ik 14 jaar was, liep ik voor de eerste keer mee. En ik heb hem 12 keer gelopen. Is dat genoeg? Ja. Mo. Wat vindt u het leukste om aan Marsleider zijn? Nou, het allerleukste, dat zijn dingen zoals die ik nu aan het doen ben. Met jullie aan het praten. Um, jullie, jullie maken mij enthousiast en ik probeer jullie enthousiast te maken. En dat je volgend jaar ook weer terugkomt, hè. Okay. Jitske, vraag. Maar Word je gewoon uitgekozen als marsleider of mag je dat zelf bepalen? Nee, daar moet je wel voor uitgekozen worden. Maar nou, ja. Wat zijn je? Hoe doen ze dat dan? Nou ja, dan kijken ze naar wat je, wat je eerder hebt gedaan en of je wel eens eens een keer tegen grote groepen mensen hebt gepraat. En of je ook wel zoiets kan organiseren. En dan komen ze bij je thuis en dan bellen ze aan en dan zeggen ze, wil jij Marsleider worden? Ja, gaat dat? Ja, eigenlijk heel simpel hè? Ja, Vraag. Hoe lang blijf jij denk je nog doorgaan als Marsleider? Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Maar minstens nog één jaar zeg ik altijd. Dat weet je niet, we zullen het zien. Okay, Wat vindt u het leukste aan de Vierdaagse? Ja, Het leukste aan de Vierdaagse vind ik eigenlijk dat jullie allemaal lopen en dat ik dan langs de kant kan staan klappen en juichen en uh, gewoon de Vierdaagse lopen. Want al die feestjes zoals deze zijn ook leuk, maar het gaat om de Vierdaagse lopen. Dat vind ik het leukste. Okay. Um, even nog een vraag uh, over de weersverwachting, daar gaat het toch altijd een beetje over qua warmte. Gaan er nog speciale dingen gebeuren? Nou, ik denk het niet echt. Uh, morgen, wordt het, uh, morgen wordt het wel uh, warm. Uh, en in de tweede helft van de middag wordt het misschien wel uh, 28 of 29 graden. Uh, maar mijn, uh, mijn artsen die zeggen tegen mij van het wordt warm maar draaglijk, want er is ook best wel een lekker windje morgen. En uh, Dat betekent dat we morgen vooral op de tweede helft van de dag nog veel meer extra water gaan uitdelen... Maar tegen jullie allemaal moet ik zeggen, neem genoeg water mee. Begin nu al te drinken. Nu al, dat is heel belangrijk. Zet een petje op je hoofd. Neem een doekje mee die je lekker nat kunt maken en in je nek kunt leggen. Doe zonnebrand op. Vergeet ook niet een beetje zout te eten, een kopje soep of zo. Um, en gewoon lekker drinken en lopen. Gaat helemaal goed komen. Oké, okay. applaus voor de marsleider. En ik zeg, toi, toi, toi allemaal! En tot vrijdag op de Via Gladiola. Zeker. Yep. Zeker. Oké, okay, roos okay. voor jullie.